Mijn naam is Gerland van Berlaar, kinderspoedarts en momenteel actief op een van de vele corona-spoeddiensten van ons land. Langs deze weg wil ik jullie oproepen om een gift over te maken naar het Fonds voor solidaire Zorg van de Koning Boudewijn Stichting. Elke gift, hoe klein ook, betekent een wereld van verschil voor al het medisch personeel dat dagelijks nood heeft aan beschermende kledij. Steun op deze manier de Belgische rust- en ziekenhuizen en doneer vandaag nog. Jouw bijdrage maakt echt een wereld van verschil. Dank je wel.